...naar de discussie met u, met u in de zaal... ...die wij niet zien, maar u bent er wel. En uh, ik heb ook van alles al op de chat gezien... een heleboel vragen en daar ga ik gewoon doorheen lopen. En dan verdeel ik dat een beetje over jullie... ...waarvan ik denk uh, dat, dat dat een persoon is die kan antwoorden. En anders pakken jullie maar over. Ik, uh, ik begin gewoon een beetje bovenaan... ...want die mens, sommige mensen hebben al uh, bij jouw verhaal iets in de chat gezet. En um, dan... Uh, zie ik wel waar we uitkomen. En Marielle gaat mij daar vast bij helpen. Um, de eerste vraag die stond er al heel lang. En ik denk dat dat misschien wel een vraag voor Roland is. Want jij hebt de trainingen gedaan, begreep ik. Mm -hmm. Zijn er tips voor het beter opleiden van de coaches voor effectiever maatwerk? Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja dat is een antwoord, ja. Maar ja, wat voor ja, tips ja, ja, zijn er? Ja. Nou, het, het, het, het, het belang is dat je... Van belang is dat je onderscheid maakt over waar bestaat coaching uit. En wat we heel erg, zeker vanuit die pragmatische hè, benadering waar, waar Wannes het ook over had, is dat we heel erg geneigd zijn van goh, welke belemmeringen ervaren mensen, welke vaardighedenstekorten hebben ze en dan gaan we ze daar, gaan we dan op sturen. En dan ook vaak nog op de gezondheidsproblemen die heel erg moeilijk te veranderen zijn en dan met coachen en coachen, en dat, nou, dat schiet niet echt op. We zien dat reintegratie, als het alleen over vaardigheden gaat, dan werkt het eigenlijk niet goed. Veel belangrijker, of in ieder geval net zo belangrijk, is de kant van de motivationele aspecten. Dus dat, je, dat het vertrouwen in je eigen kunnen, dat dat versterkt wordt. Dat het, het belang van het perspectief, dat dat versterkt wordt. En dat is vooral als het je eigen perspectief is en niet het perspectief van de coach. En he, Dus die twee elementen van gedrag en motivatie... Daar moet het echt over gaan, En die twee dingen samen. En dat betekent ook wel dat je in de begeleiding heel veel eigenlijk praat over wat maakt het moeilijk, welke dingen zouden we kunnen bedenken om het makkelijker te maken, om daar omheen te kijken, en om te gaan met de onvermijdelijke tegenslagen die in dit soort trajecten het geval is. En die versterking, ja, dat is echt een sleutel in het verhaal. En betekent dat, is dat wat jij in het begin zei, niet die pragmatische aanpak om het op te gaan lossen voor de cliënt? Maar een, een ja. andere benadering? Ja, zeker. Uh, uh, uh, in het, na het eerste gesprek een plafond aanpak maken, dat is bijzonder knap als dat uh, een goed plan is ja. eigenlijk. Hè. Dus dan, je uh, moet niet gelijk uur. het op willen lossen, dat is eigenlijk wat je zegt. Nee, en, en eerst eens kijken wat, wat, ja, wat, wat, hebben, wat hebben we in de Kuip samen, waar ja. praten we over? Ja? ja. ja? Nou, ik vond het ook in het onderzoek, hè, dat, uh, we hebben natuurlijk uh, een gehouden gesprek met, met klantmanagers allemaal en de coaches. En wat bleek dat op een gegeven moment waren de, de mensen die wel konden uitstromen, die waren uitgestroomd. Uh, en toen, toen bleef er een groep over, zeg maar, na ongeveer anderhalf jaar of na, na ruim een jaar, die echt heel moeilijk uh, te begeleiden was naar, naar werk. En mensen met, met echt uh, zeer serieuze problemen, gezondheid en sociaal, enzovoorts. En toen zeiden, ja, dan moeten wij gesprekken voeren. We hebben vijf of zes contacten. Wat moeten we nou met die mensen nog bespreken? Want er is eigenlijk niet veel meer mogelijk. En toen, uh, ja, toen zei ze, ja, we hebben het, ook het gevoel dat het, dat het niet lukt. Toen zei ik in, in een focusgroep, spreek, ja, misschien moet je, uh, conform ook de training van Roland, misschien moet je gewoon even loslaten. Even niet erbovenop kan zitten en, en de ruimte geven aan een ander om te komen. En toen uh, sprak je ze een half jaar later weer. Toen zei ze, zei ze nou, zegt, het is ongelooflijk wat er gebeurd is. Mm -hmm. Het kan een daar liggen, maar ik weet het niet. Maar er zijn heel veel mensen die hebben zelf stief genomen, hebben werk gevonden of zijn iets anders gaan doen. En ik heb helemaal niks gedaan. <laughs> en toen dacht ik van ja, misschien is dat juist wel het bewijs van dat je, dat je moet leren loslaten. En dat het best moeilijk is voor, voor coaches, want die zijn opgeleid om, om juist in te grijpen. Ja, en worden ook zo aangestuurd, hè, vaak vanuit de organisatie met targets en dit en je moet zus en zo. En dan, ja, dat vertaalt zich in de... Uh, eigenlijk is een trapje naar beneden. Dus het vertaalt zich in de relatie met de, met de, met de cliënt. Uh, jij ja. Ja. Ja, we wat zeggen Jolanda? Ja, ik weet het niet meer. Ja. Maar weet, jij zei dat het met vertrouwen. Dat, dat het eigenlijk toch gewoon om het vertrouwen gaat. Dat je, want ik, ik identificeer ja. me dan natuurlijk met, uh, met mijn doelgroep. Hoe noemen we dat? Ervaringsdeskundigen. Dus is um, dat je vertrouwen krijgt. Zo simpel eigenlijk, toch? Ja, want ja, dat, dus dat bleek ook nog ja. dat... Dus op het moment dat je loslaat, dan geef je in feite het signaal dat je vertrouwen stelt ja. in de ander. Ja, dat is de basis voor en, ja. en het bleek ook dat op het moment dat je, dat je ja, als coach, er waren coaches die hadden daar best moeite mee om dat te geven. Op het moment dat ze dan de zaak weer terugpakten, was het vertrouwen ook direct weg. Ja. En, eh, nou ja, het, het, dat is de les die je dan moet leren als coach. En dat is best moeilijk. Ja, het gevolg ja. is ook dat de coach de hele tijd denkt dat hij weer het nieuwe goede antwoord of ja, de nieuwe goede oplossing moet bieden. En die neemt, eigenlijk neemt hij het over. De cliënt is expert over zijn eigen leven. Dat is echt een sleutel. De tweede is dat. Ja. Ja. <laughs> ja, allemaal onvertrouwen. Dat is wel duidelijk vanmiddag. Ik heb nog meer vragen, dus uh, ja. ik, ik ga jullie eventjes. Uh, um, Iemand zegt, ja, die is anoniem in de chat, dus ik weet niet wie het heeft gevraagd. Aan de voorkant zijn nu vaak doelgroepen gedefinieerd. Is het op basis van dit onderzoek aanbevelingswaardig om doelgroepenindeling meer los te laten? Is dat de ja, vraag voor jou, Rut? Ja, ik denk wel dat het een goede vraag is uh, voor het onderzoek, omdat we dat eigenlijk niet gedaan hebben. We hebben mensen willekeurig toegewezen aan bepaalde groepen. En we hebben dus niet geselecteerd op basis van, van doelgroepen. Het idee was ook juist dat dat, dat, dat waarschijnlijk... Uh, ja, je weet niet wat gaat werken in een bepaalde context. Hè. Dus, dus vandaar dat we mensen willekeurig hebben toegedeeld. Omdat we vooraf, zeg maar, uh, ja, voorkomen zuiver wilden zijn. En, en niet van vooraf wilden bedenken van wat zou voor, voor welke doelgroep nou het beste werken. Nee, dat hebben we juist niet gedaan. Uh, en we denken ook dat dat, uh, dat, dat doelgroepenbeleid, wat eigenlijk al, al zeer lang bij, de, bij, de, bij allerlei soorten instanties, maar ook bij de bijstand bestaat, dat dat, uh, ja, als je dat vertaalt naar maatwerk, dan, dan, dan kan het werken. Als je, als je vertaalt naar, nou ja, we moeten mensen allemaal op dezelfde manier categoriaal behandelen, wat gebeurt in de afgelopen periode, ja, dat werkt dus niet, want dan lever je juist geen maatwerk. Dan bied je trajecten aan voor de groep waarvan je denkt, als, als professional, dat zal wel werken. Maar dat werkt dan niet, want je moet juist individueel maatwerk geven, dat is afgestemd op de persoon. Ja. Duidelijk. Uh, mag ik daar, mag ik daar nog iets ja, over zeggen? Ja, je mag nog ja. Ja, ja, Want de gemeente Tilburg die heeft het doelgroepenbeleid losgelaten. En aangezien we hier in Tilburg zijn, leek het me is het misschien wel goed om nog iets over te zeggen. Um, kijk, Het is natuurlijk wel zo dat bij reïntegratie, be, bepaalde doelgroepen, letterlijk, daar moet je gewoon specifieke kennis in huis hebben. Hè. Ik noem maar jongeren met, uh, met, met bepaalde beperkingen, dan moet je gewoon, daar, hè, daar heb je specifieke kennis voor nodig. Maar het, het probleem met doelgroepen is dat je schotten maakt. En je zal toch maar net op de grens van zo'n schot zitten. En dan zie je, daar is eigenlijk de optie die voor jou heel goed zou zijn. Maar dan mag het niet, omdat het in het doelgroepenbeleid niet past. Kijk, ja. en dan, hè, precies wat Ruud zegt, dan gaat het met het maatwerk weg. Specifieke kennis heb je voor bepaalde doelgroepen, jongeren, anderen nodig. Um, dus dan is het goed. Maar als het een schot maar wordt, schot. dan is het verkeerd. Je moet wel over die grens ja. van die doelgroep heen kunnen. Juist. Dat is... Uh... Ja, ik, ik noem dat veel meer dat je dan focust op de problemen waar mensen mee te maken hebben. Ja. En dat je daar de aanpak op richt en niet op, op een groep die uh, met bepaalde objectieve kenmerken, die <laughs> kwetsbewijs noemt in de Dat is een andere benadering. Ja. ja. Um, vraag van uh, Monique Oerlemans van de gemeente Tilburg. En die zegt, moet dat vertrouwen geven aan klanten dan eigenlijk niet door de gehele organisatie heen gebeuren? Dat denk ik dat ik iedereen hier ziet knikken <laughs> dat dat eigenlijk moet okay, ja. um, zowel Jolanda's en Wannes hebben het erover gehad ja, maar hoe gaan we dat doen, want jij werkt bij de gemeente Tilburg oh, nee. hoe krijg je jouw collega's zover overal ja, ik wil niet over collega's praten, het is een, uh, een systeem, dat hebben we ja. al eerder gezegd en uh, daar wil ik wel benadrukken. Uh, ja, dat, uh, de transitie is uh, in gang en uh, uh, daar zijn we mee bezig maar je praat over een systeem, wat uh, best wel lang bestaat, gestoeld op de wet die er uh, aan ten grondslag ligt. En het kost tijd en lef om daarin te veranderen. En als je bezig bent, uh, tel je zegeningen en ga door. En, en daar zijn we mee bezig. En ja. dat, dat, dat komt goed. Dankjewel Monique. Ja. Het is ook wat ik veel mooi vind, hier spreekt ook vertrouwen uit. Wat jij nu ik zegt. Ik heb vertrouwen, ja. ja zeker. Maar het is, ook, kijk, um, het, is, het is ook best lastig. Hè. We hebben dat experiment uitgevoerd. Als onderzoekers en samen met de gemeente. Uh, daar, daar zitten coaches op, maar daarnaast zijn er ook managers. Die moeten toezien ook op dat, hè, dat die uitkomsten van het experiment dat het ook een beetje in de maand loopt. Dus wat wij hoorden in al die experimenten was ook wel dat, dat het toch ook wel een beetje. Het experiment zelf moet ook vertrouwen krijgen van het management. En dat was niet altijd het geval. En een van de dingen die erbij speelde, was dat die focus op uitstroom naar betaald werk, die was, ja, daar worden die managers op aangesproken. Dus die hebben dat heel sterk nog in hun bagage. En laten dat ook merken van als, ja, op het moment dat het experiment niet die uitzonderingcijfers realiseerde, van ja, zijn jullie eigenlijk wel goed bezig. Hè, dus in feite, je hebt een experiment bij, bij bepaalde professionals, maar eigenlijk moet de hele organisatie dan in het experiment meegenomen worden. En dat hebben we op dat moment niet bedacht of, of, of we hebben we toen niet voorzien. En het was geen onderdeel van het ontwerp, maar eigenlijk is, is dat wel uh, wat zou moeten, dat je ook. Management en, en ook zelfs, ja. hè, de, de bestuurders daarboven meeneemt in dat, in dat proces. En hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat doen? Goede coaches. Nee. Nou ja, dat dus is goede voorbeelden. Nou, nou ja, goede coaches. Ja. heel belangrijk dus, als verbinder. Ja. En in Tilburg zijn we hier, dus hier hebben we al stappen in gemaakt. Hè. Het, het gaat om, uh, dus Tilburg investeert in perspectief, is perspectief voor alle burgers, alle, iedereen die een uitkering ontvangt. En stapjes zijn stapjes en iedereen uh, uh, moet perspectief hebben. Uh, het wordt niet alleen maar gefocust op uh, uh, de uh, korte afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Wat wij wel merkten destijds uh, bij het experiment was, in gemeenten waar ook bestuurlijk werd gedragen, ja. hè, door wethouder of, of gemeenteraad of mensen ook die hoofden van de afdelingen zijn, ja, dan, dan loopt het experiment makkelijker ja. en vlotter. Ja. En dat is eigenlijk wel nodig, dat je zoiets ja, vrij drastisch, bijvoorbeeld in Wageningen, ging het om meer dan de helft van de mensen in de bijstand die aan het experiment deelnamen. Zo. Dus dan moet eigenlijk heel de organisatie mee veranderen. Ja. En als dat niet gebeurde, dan daar gebeurde dat deels wel, deels ook niet. Maar uh, ja, dat is wel een voorwaarde voor, uh, voor succes. Ja. Dus, uh, ik uh, kijk ook even naar Marielle, uh, die ook door de chat heen gaat. Heb jij een... Uh ja, de vervolgvraag uh, hierbij was eigenlijk in het bijzonder gericht op met name uh, rechtmatigheidsconsulenten. Dus mensen die ook echt over, het, uh, over, de, uh, over de centen gaan. Uh, maar goed, uh, daar heb je ook al wel uh, op geantwoord. Uh. En wat ik zelf ook een interessante vraag vond was van uh, Frans Vlek van de NSPOH. Die vroeg, uh, nou ja, de complimenten voor het experiment. En of je ook kan zeggen dat het duidelijkste effect eigenlijk bij de professionals uh, te zien is. Dus niet zozeer bij de, bij de cliënten, bij de uitstroom, maar juist ja, aan de... professional. Dus ja. Ja, eerst, even, eerst even wat. Ik ben geen onderzoeker, uh, dus ik heb het er ervaren. Uh, nee, dat vind ik vind het een antwoord voor <lacht> u. Ja, Ik heb er net een uh, artikel over geschreven voor het tijdschrift Sociale Vraagstukken. Dat het niet alleen bij de professional uh, zit, uh, maar dat het ook wel effect heeft op de deelnemer. Alleen het feit dat wij, en, en waarschijnlijk doet de vraag een beetje op het feit dat we op dit moment heel weinig effecten, echt harde en, en, en, en grote effecten hebben gevonden. Ik denk dat dat vooral een kwestie is van, van tijd en het feit dat, je, dat, je veel meer, dat wij veel meer nog moeten gaan kijken naar wat het op individueel niveau eigenlijk voor mensen heeft betekend. Wat we nu hebben gedaan, we hebben gekeken naar gemiddelde bij bepaalde groepen. Dan werkt het voor de een binnen die groep wel en voor de ander niet. Dan vallen die effecten tegen elkaar weg. En wij denken als we wat meer focussen op, op, op specifieke, hè, specifieke groepen van mensen daar binnen, binnen die afzonderlijke groepen, dat we dan veel betere resultaten kunnen krijgen. En we moeten ook wat geduld hebben. Het heeft tijd nodig voor dit soort effecten zich laten bewaren. Dus we moeten gewoon het onderzoek voortzetten in de komende tijd, om dat nog beter te kunnen, te kunnen onderzoeken. Ja, dank. Um, ik zie hier een vraag van Kees van der Wouw van de GGZ Breburg. En die zegt, veel mensen in de bijstand hebben mogelijk een psychische kwetsbaarheid. Worden de coaches bijgeschoold op dit gebied? Dat is misschien een vraag voor jou, Roland. Uh, dat zou kunnen. Dat hangt denk ik per gemeente af. Uh, tegelijkertijd moet ik ook zeggen, dat, uh, hè, dat is zeker ook waar... Uh, maar het is ook zo dat op het moment dat mensen gewaardeerd worden... eigenlijk het verhaal van Jolan is daar een belangrijk uh, voorbeeld van. Uh, in de bijstand zitten zelf heeft gewoon een heeft negatieve effecten zodra je daar uitkomt keert dat ook weer ten goede en dat gaat ook vrij snel dus die uh, dus als mensen weer veel meer op hun plek komen dan lossen ook een belangrijk deel van die uh, problemen kan dan hè, kunnen dan daarmee oplossen en uh, ik, vind, dus, dus, ik wil het ook een beetje, beetje demedicaliseren zeg maar, hè. Dus omdat anders de focus zo gaat op die problemen terwijl je volgens mij je moet zoeken naar waar de kracht zit uh, waar het perspectief van de persoon zit en daar proberen te faciliteren dan lossen een belangrijk deel van die problemen ja. op ja, wat, wat ik nou bijvoorbeeld wel mooi vond is dat in een van de gemeenten had dus een lijst binnen de, de, de, de, de eigen gegevens, statistiek ...gemaakt van, van belemmeringen. Dat was een lijst, er, zijn ongeveer, er waren ongeveer 2000 bijstanders in die gemeente. Dat was een lijst van 725 belemmeringen. Toen vroeg ik aan de gemeente, hebben jullie ook een lijst van, van wat mensen wel kunnen. De mogelijkheden van mensen. Is die ook 726 <lacht> <lacht> items lang? Nou, die hadden ze niet. Hè? Dus dat, dat geeft aan dat... Maar als je aan mensen zelf vraagt in de bijstand... ...dan blijkt dat wel dat, dat twee op de drie... Uh, ofwel een mentaal ofwel een fysiek gezondheidsprobleem zichzelf toerekent en, en daardoor niet aan het werk komt ja. enzovoorts. Ja. Dus het is wel een serieus probleem. En had jij daar dan als, als coach behoefte aan gehad? Aan iets meer achtergrondkennis? Uh, in sommige gevallen uh, uh, misschien wel en daar zijn ook trainingen uh, voor. Hey. En, en de, de uitvoering. Ik weet niet of ik in dit microfoontje moet praten, maar de uitvoering wordt daar in het uh, theater. Ja, in ja. Ja, die, die wordt getraind, zeker uh, specifiek. Maar inderdaad, ja, het is een gegeven. Soms wordt dat verteld en je kan een gesprek voeren, je kan het erover hebben. En uh, uh, niet altijd nodig, nee. nee. nee. nee. Dank. Um, heel ander onderwerp, Joep Binkhorst van de Hogeschool Utrecht, die zegt mooie resultaten. Is er ook gekeken naar de kosten? Deze intensievere begeleiding of het bieden van maatwerk vraagt om heel veel extra investering ja. ja, nou kijk ik naar, ook naar links of naar rechts. Ja, ik denk, Ruud. Uh, ja, ik moet er iets over zeggen. Uh, oorspronkelijk was het wel een vraag die we als onderzoekers uh, ook graag wilden weten. Van wat leverde het nou eigenlijk op, op, op ook aan, aan middelen? Hè? Dus bespaart het op de kosten voor de uitvoering of niet? Uh, uiteindelijk is die vraag niet, uh, niet aan ons uh, definitief gesteld. Dus hebben we ook niet echt op geantwoord. Maar wat wel bleek in een aantal gemeenten, ik, omdat ik daar zelf ook wat meer interesse in had, was uh, een, dat, uh, wat bleek namelijk dat op het moment dat je niet uitgaat van trajecten, maar van maandwerk, eventueel afgestemd op de persoon, dat je eigenlijk die dure trajecten, uh, die waren ontwikkeld, niet nodig hebt. Zo hebben ze in één gemeente, zeiden ze tegen mij, hadden ze bespaard uh, 60% van het budget in die periode dat het experiment liep, voor die mensen, op het budget wat normaal beschikbaar is voor het uitvoeren van dit soort trajecten. Dus dat geeft alweer van, ja het kost natuurlijk wat geld. Want je, moet mensen, je geeft mensen extra uh, aandacht, dat kost extra tijd en dus heb je meer mensen nodig. Anderzijds levert het ook heel veel op in termen van die trajecten. En dat hadden ze helemaal niet voorzien. Dus ze hielden geld over en nu zeiden ze, ja met dat geld kunnen we dan weer consulenten aannemen zodat we het experiment kunnen voortzetten. Nou, prima. Ja, Dank ja. dat lijkt me heel mooi. Heeft iemand anders daar nog wat aan toe te voegen of is dit uh, duidelijk genoeg? Uh, dat, het is uh, precies de omkering die erin plaatsvindt. Hè. Dus de, de, dan zie je dat inkoop, die gaat uh, trajecten, het liefst, zo goedkoop mogelijk inkopen. Ja, en als je het ingekocht hebt, wil je het ook inzetten. Dus of het nou nodig is of niet, je gaat het dan inzetten. En, en je hebt het al betaald. Terwijl, ja, doe dat wat nodig is. Hè. Geef het zijne en niet iedereen hetzelfde. Ja. Ik denk aan een, een vraag uh, voor Jolande misschien. Emiel die zegt, het lijkt erop dat alle communicatie vanuit het UWV of de gemeente gejuridiseerd is. Zo'n brief begint altijd met, als u niet dit, dan is de consequentie dus. Ja, ja. En hoe zou dan die communicatie vanuit de overheid er anders uit moeten zien, zodat er vertrouwen uitspreekt? Ja, dat lijkt me niet zo moeilijk. Ja, zo opbouwen, ja zeg maar. Nou, die moeilijke begrippen weglaten. En uh, gewoon een manier... Communiceren anders. Ja. En dat de aanhef moet al anders beginnen. Ja, het gevoel wat je overhoudt, dat is natuurlijk uh, abstract, maar. Uh, ja, het toe... ook, uh, ja, zeker. Uh, in Tilburg zijn ze nu bezig, maar de, dat gebeurt toch heel het land uh, met uh, helder beschikken. Uh, helder beschrijven is het eigenlijk. En Een collega van mij vertelde laatst waar de kern eind zit: is de gemeentes, wij praten en de instanties, uh, ook, ook de, de, de, de de grotere overheid die, we praten vaak in wij-vorm, uh, uh, en dat is heel lastig voor een wij dat, dat voel je je al uh, staan. en dat is iets wat je zou kunnen veranderen. En uh, waar ik gewoon over na ben uh, gaan denken is, uh, als je het hebt, uh, vertrouwen is natuurlijk, dan is het heel gek dat je in een van je eerste communicatiemiddelen uh, de kaders erbij haalt. Want je hebt helemaal geen reden nog om aan te nemen dat iemand... En dat is wat gebeurt, de, dus dat iemand uh, mogelijk gaat frauderen. Maar je zegt wel, het mag niet. Nee, het is logisch dat er kaders zijn, maar wanneer haal je die erbij? En op wat van mijn, voor manier communiceer je dat? En, en daar zit denk ik uh, in het begin al uh, de sleutel. Want het is, het is waar, een van de eerste brieven van het of uh, de gemeente weet, weet niet, denk ik ook. Daar, daar staan ook logisch informatief verplichtingen in, maar er staan ook soms. Uh, uh, en, en dat doet iets, dat moet je in ieder geval beseffen als ja. organisatie, dat, ja. dat dat iets doet. Wat, wat ik ook vaak uh, gehoord heb van die klantmanagers, was dat op het moment dat, dat er zich een probleem voordeed in, in de begeleiding uh, van mensen, of het te maken heeft met werk of met, met gezondheidsproblemen, wat dan ook, en er was een, he, er was een regeling die, uh, bij de gemeente die, die zich daartegen verzette, dan kregen ze direct een brief waarin die rechtmatigheidsaspecten uitvoerig werden uitgelegd. Op dat moment had de klantmanager misschien een jaar geïnvesteerd om vertrouwen te wekken, ...bij de deelnemer. En dat was dan direct weg. Ja. En dus zo heeft Amsterdam ook geprobeerd om zeg maar in de taal naar mensen, de communicatie naar mensen... ...om de, de, de taal te versimpelen. Want we ja. weten dat het niveau van, van, van, van, van taaligheid, van, het gebruik van de Nederlandse van. taal bij die groep... Ja, ...vraagt om een andere manier van communiceren. En ja, dat, moet, dat moet je echt serieus doen. We hebben dat bij het experiment ook in het begin geprobeerd ...te kijken van hoe kunnen we nou die brieven die we opstellen ja. aan mensen... Hoe kunnen we die nou eenvoudiger maken en simpeler en, en dat het ook goed overkomt? Uh, dan ook bleek dat er een aantal mensen het niet lezen, maar in ieder geval, hè, de, die, die stap moet je wel zetten als gemeente. Ja, nou, dat is in ieder geval een belangrijk punt wat Emiel hier ja, voorbrengt. Het, ja. ja, het lijkt zo simpel, maar het ja. gebeurt dus niet. Uh, ja, maar het is ook een omkering weer, hè, van wat zet je nou centraal als gemeente? Zet je nou die klant of die cliënt centraal of zet je je eigen processen centraal? En vanuit de juridische kant gaat het eigenlijk over je eigen processen. We horen soms dat, dat bij gemeenten, hè, dus dat als ze feitelijk een, een sanctie moeten uitvoeren en dat niet doen, dan wordt de jaarrekening niet goedgekeurd door de accountant. Dus gaan ze een sanctie om voor hun eigen proces op ja. orde te houden. Ja, en het, het, het dat, is, is, ah. dat is de omkering. <laughs> ja. Ja. <laughs> uh, Marielle, heb jij nog iets... Uh wat je er zo uitpikt. Ja, ik heb nog een vraag van uh, Gail Murray. Zij is juriste en ze vraagt zich af of uh, dit experiment ook tot structurele aanpassing van de wet en regelgeving zou leiden of zou moeten leiden. Oeh. Ja. Wie, uh, ja. Wie gaat dit beantwoorden? Moet, het, moet de wet en ja, kijk, regelgeving worden aangepast? Uh, ja, dank nou, in de kranten lezen we, elke dag natuurlijk, de manier in de relatie tussen overheid en burger dat er van alles misgaat en dat je op een andere manier niet alleen moet communiceren, maar op een andere manier met mensen moet omgaan. En um, ja, we hebben, ik, ik heb zelf wel eens gezegd: ja, in feite, wat we hier met het experiment hebben geprobeerd, is om zeg maar, de menselijke maat een beetje terug te brengen in de relatie tussen overheid en burger. En mensen te behandelen als mensen en mensen te zien als mensen. En, ja, dat lijkt vanzelfsprekend, hè? maar euh, zo gebeurde dat eigenlijk toch niet. En, en ja, dat is wel, dat vond ik persoonlijk wel als onderzoeker wel eens stuitend om te zien. Eh, waardoor het wantrouwen van de deelnemers, van mensen die in, die in die situatie zitten, zo groot is naar die overheid, Ja, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Want daardoor wordt ook, ook beleid heel ineffectief. Eh, als je die relatie niet goed hebt, ja, mensen zijn best wel aan te spreken, maar dan wel op een normale manier en, en ervan uitgaan dat de ander uh, goed wil in plaats van alleen maar slecht wil. Exact. Um, het zijn een heleboel uh, vragen. Dit is natuurlijk ook een hele belangrijke van Irene, die zegt hoe worden deze ervaringen verder uitgerold? Zowel in Tilburg, maar ook uh, naar andere gemeenten. Ja, dat ja. is een. Uh, misschien dat Ronald ook nog, maar die heeft ook uh, veel contact met andere gemeenten. We hebben natuurlijk voortdurend contact gehouden met, met het kabinet en met de gemeente, met de wethouders, maar ook ja, met, met, met mensen die bestuurlijk verantwoordelijk zijn. En we hebben natuurlijk de, deze ervaringen ook naar, naar de Tweede Kamer geapporteerd. Um, ik denk wel dat nou, dat, werd, dat, dat viel goed. Hè. Er, er is best veel publiciteit over geweest. De gemeente wilde er mee aan de slag. Uh, de overheid zei ook dat met name voor, bijvoorbeeld op het punt van de, staat, de minister... Op uh, het punt van deeltijdarbeid, hè, dat er te veel regels zijn, waardoor ja, mensen niet, niet die stap durven te zetten vanuit de bijstand naar meer uren werken. Uh, de andere manier van begeleiden, ook daar wilde de, de, de minister wel ruimte voor geven. Uh, dus ja, in, in die zin denk ik dat uh, het gevoel is er wel dat mensen het willen oppakken, maar corona heeft wel een beetje goed in het eten gegooid. Dus we horen nu op dit moment heel weinig uit, uit Den Haag. Maar we verwachten toch wel dat dat weer wordt opgepakt op het moment dat, eh, dat het wel dit gaat. Roland, nog iets ja, dus, te voegen? Er zijn nog twee ontwikkelingen die, uh, die ik graag wil uh, noemen hierin. Daar uh, is Ruud ook bij betrokken. Uh, de, we hebben ze samen met uh, Divosa, de branchevereniging van, uh, sociale diensten en, uh, van de directeur van sociale diensten... en de beroepsvereniging SAM van, uh, voor klantmanagers... Uh, zijn we, is een community of practice van verschillende gemeenten. Daar is ook Tilburg uh, lid van. Uh, de, de community heet Gewogen Maatwerk. Uh, en daar zit ook gemeente Den Haag uh, onder andere in, maar ook Rivierenland, uh, Amersfoort. Uh, er zijn een aantal gemeenten die echt uh, dedicated op dit onderwerp zijn. En uh, ook daar al jaren uh, in investeren om dat voor elkaar te krijgen. Om daar zeg maar, ontwikkeling in de, in, in, als organisatie in door te maken. En uh, ja, dus daarin komen dit soort, dit, de kennis die hier uitkomt, wordt daarin verder uh, uh, ja, meegenomen. En, en, en het, het idee is, hè, dus dat god, er, liggen, er liggen nog veel vragen open. En, uh, dus als nou de ene gemeente doet dit en de andere gemeente doet dat, dan kun je van elkaar leren en dan kan je op die manier sneller die kennis uh, opbouwen. Dus dat is één ontwikkeling, die, uh, dat is gestart. Uh, dus uh, voor diegenen, uh, uh, mensen houden het in de gaten en zodra je mogelijkheden ziet, uh, haak aan. Het tweede is, een, uh, dat is een, een wat, wat, wat abstracter, dat is samen met de VNG ook en met DIFOSA en met uh, uh, SAM, de, de, de beroepsvereniging. En dat heet het werklandschap. En dat is een, een, een informatiesysteem uh, waarin uh, zeg maar het primaire proces is opgeknipt en wat je daar allemaal aan instrumenten hebt. En daarin zit eigenlijk dit gedachtegoed ook ondergebouwd. Ik werk daarmee samen ook. Uh, en... Uh, er start nu een eerste experiment met tien pilotgemeenten om dat zeg maar, ja, eigenlijk systematischer te kijken naar het proces en wat je inzet en wat de effecten daarin zijn. Dus dat is een soort onderlegger waarop je zeg maar, verder kunt bouwen. En uh, goed, dat, gaat, dat wordt nu ook nog in een nieuwe ontwikkeling zeg maar, verder uitgewerkt. En uh, met, met die team pilot gemeente. en daarna het wordt uh, gefinancierd en, en gespoord door het ministerie van Sociale Zaken vanuit het breed offensief, zoals dat heet. En daarna gaat het over naar de rest van de gemeente in Nederland. Dat is echt een belangrijke beweging waar dit, uh, deze kennis in uh, kan landen. Ja. En, en ga je daar de, de effecten dan ook? Uh... Weer onderzoeken? Ja, dat onderzoek. staat in de, dat staat, uh, in de projectbeschrijving, <laughs> dat we <laughs> dat gaan doen. <laughs> Want we willen een lerende organisatie zijn, niet alleen op gemeentelijk niveau, maar ook uh, met z'n allen. Fantastisch, ja. hè? Ja. Dat is heel mooi, dat, wat, uh, dat we daarmee doorgaan. Um, ik zie nog een uh, vraag van Frans Vlek. Is de uitstroom naar betaald werk nou wel zo'n handige of realistische outcome maat? Is een andere outcommaat ook denkbaar? Misschien uh, ja, links of rechts? Ja, ik, zit, ik sta zo tussen jullie in. Ik ja, je, als je ja, het, kan het aanvullen, maar <laughs> um, kijk, in de wet staat, uh, dat, uh, de participatiewet, dat primair uh, uitstroom naar werk het doel van de, van de wetgeving is. Um, als je kijkt in de praktijk, dan, dan zie je dat maar heel weinig mensen, 5 tot 10 procent, zeg maar, in een jaar tijd, uh, ook werk vindt. He, dus voor 95% tot 90% ja, is, is werk niet direct de meest logische uh, stap die, die mensen zetten, kunnen zetten. He, dus dat, dat geeft alweer dat, uh, dat, dat alleen uitzonderlijk werk als doelstelling, dat, dat veel te beperkt is. Tegelijkertijd geeft die bijstand ook de mogelijkheid om in contact te komen met mensen. En, en, en ja, dat is wat we in in het experiment gedaan hebben, om een andere manier met mensen omgaan. Waardoor ook die andere doelstellingen van meer zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, Welbevinden, gezondheid, hè, dat je die problemen daarmee ook kunt aanpakken. En wellicht daardoor dan ook, op wat langere duur, wellicht, uh, meer effect ook uh, realiseert. Ja. Om vervolgens dan in een, in een latere stap, alsnog, uh, die stap naar werk te kunnen zetten. Maar op de korte termijn is dat echt voor heel veel mensen een onhaalbare kaart. Ik ben het daarmee eens. Ik kijk ook even naar jou, uh, Jolan. Moet de uitkomstmaat ja. werken? Ja, ik, zou, ik dacht dat het juist begonnen was om het welzijn van de mensen en dat mensen een zingevend uh, uh, gevoel krijgen met dat wat ze doen. Al is het voor een moederzorg of zo, maar um, ja, er moet alles <laughs> van ons worden, hè. Dat, dat hebben we niet zomaar gedaan. Maar ik, ja. ik, als je Yuval Noah Harari leest, dan krijgen we straks een hele, hele generatie van mensen die geen werk hebben. En dan, dus er is toch wel meer in het leven dan dat, zou je denken, niet het enige zaligmakende, duidelijk. Nou, voor sommige mensen wel, en alsjeblieft doe het, maar voor heel veel mensen ook niet. Nee. Maar denk of aan muzikanten, hoe is je kan, oh, als coach daarop? Um, nou, je, je gunt mensen uh, uh, uh, dat ze uh, werken, uh, of dat ze uh, meedoen en daar voldoening uit halen en zich uh, belangrijk uh, uh, of gehoord voelen. Daar, daar, daar gaat het om. En voor niet iedereen is werk weggelegd. Um, en dat kan je respecteren. En je kan mensen dus in je begeleiding uh, uh, tegenkomen die goed zitten. Die doen wat ze doen uh, uh, en, en waar het prima is en waar de bijstand voor bedoeld is. Uh, uh, uh, als tijdelijke ondersteuning, maar tijdelijk kan, kan, kan voor langere periode zijn als, de, als je de mogelijkheden niet hebt. En, en met alle respect, dat is prima. Um, en, maar je moet men, ja, ik gun mensen werk, ik gun mensen uh, wel werk, en, en daar moet je wel naar blijven ja. streven. Hè? En ook in dat, dat vertrouwen, uh, iemand met een korte afstand tot de arbeidsmarkt, betekent niet dat, dat, dat, dat vertrouwen vertraging moet opleveren. Nee joh, Doe, ga, ga pragmatisch te werk, deze mensen kunnen dat aan, die zijn zelfredzaam. Zet daarop in, neem ze serieus, faciliteer ze, en, en ze stromen door. En, en in die zin, weet je het? Ja. ja, nou dat. Ja. Ja, ja, dat is hartstikke duidelijk dank um, ik kijk nog even naar had jij uh, nog iets uh, een vraag die ja je... ik heb nog een vraag van uh, Cindy Rijmakers, ook van de gemeente Tilburg en die vraagt of, uh, uh, ze, of de resultaten van het onderzoek volgens uh, jullie, dus volgens de mensen hier ook goed zijn ingebed in het huidige uh, beleid uh, Tilburg investeert in perspectief en de klantregie ja wie van jullie gaat dit beantwoorden? Ronis, Ruud? Ja, nou kijk, um, ik, ik, vond, ik, ik, ik, ik moet wel een beetje te raden gaan bij de gesprekken die ik met, met de wethouder en met, met mensen binnen de gemeente heb gehad. Um, en dan blijkt wel dat, dat de mate het experiment vorderde, dat de gemeente best bereid was om, om ja, het eigen beleid ter, ter discussie te stellen en daar kritisch op te zijn. En de, de uitkomst van het experiment ook mee te nemen in nieuw beleid. Dat, ja, dat is dan vertaald in Tilburg in perspectief. We hebben wel gezegd, ja, dat is één, één manier van invulling, van, uh, zoals je kunt kijken naar die uitkomsten. Maar je kunt eigenlijk nog veel meer uh, doen dan alleen uh, wat daar gebeurt. Als, als je kijkt naar, uh, nou ja, als je het hebt over aandacht geven, want bijvoorbeeld een van de voorbeelden die, die mij opviel was, dat de, de caseload, die is natuurlijk heel belangrijk, nou in Tilburg in perspectief is die caseload nog steeds 100 we hebben in het experiment gemerkt dat, dat om dat goed te doen, mensen goed te begeleiden, is de caseload van 50 tot 75 eigenlijk maximaal. Zeker bij intensieve begeleiding. Niet bij eigen regie, maar wel bij intensieve begeleiding. He, dus dat geeft, dat geeft alweer van, ja, de gemeente wil van alles doen en doet dat goed, denk ik. En eh, heeft het over, over dat vertrouwen belangrijk is. Maar ik denk dat we met elkaar nog eens goed moeten doorakkeren. He, wat de uitkomsten van het experiment ook zijn en hoe je dat kunt vertalen nog naar... naar, naar, naar verdergaand beleid? Ja, ja en, en die, uh, oh sorry, ja, uh, case loads, dat is een, een belangrijk onderwerp en dat verhoudt zich tot, uh, uh, dat zeg ik ook tegen de uh, klantregisseurs, uh, dat verhoudt zich tot de opdracht die je ook meegeeft met vertrouwen. Dus Het leidt uh, uh, ja, onherroepelijk tot, je moet keuzes maken in je case load, dus bereik je een niet iedereen, tenzij je daar op een hele slimme manier mee omgaat, maar dan bereik je nog steeds niet iedereen. Dus dat verhoudt zich tot elkaar en dat kan je niet ontkennen. Ik had zelf ook nog een vraag opgeschreven, al helemaal in het begin, aan Jolan. Ben jij nu door dit experiment ook anders tegen de gemeente aan gaan kijken? Vertrouw jij de gemeente nu ook meer? Ik moet meteen denken, nee, maar ik moet even vertrouwt de gemeente Ja, de gemeente is ook zo abstract natuurlijk, ja. hè. Ja. Um. Ik, ik kan niet, kan niet meer in een, in een overheid. Nou, nu hebben we de corona, dat dus verandert natuurlijk ook weer ja. alles. Uh. Misschien wel een heel abstracte vraag. Ja, dat het is te groot voor mij. Ik, weet, ik uh, weet het echt niet. Ja, ik weet niet of je is kan groot? Op, wat ja. die vraag stelt aan de mensen. Oh, oh aan kijk. De, aan de deelnemers. Ja. En uh, ja, ik moet het eerlijk zeggen, maar in Tilburg, uh, wat opviel, was dat vertrouwen eigenlijk in, in die overheid heel erg klein was. Um, maar wat ook opviel, was dat in het experiment, dat vertrouwen in de coach, uh, ja, dat ja. was sterk toegenomen. Ja. Maar ja. vertrouwen in de overheid was sterk gedaald. Dus naarmate men lange deelname in het experiment, eh, nam dat vertrouwen in de overheid juist af in plaats van toe. En ze zei maar, ja die coaches die horen eigenlijk toch niet bij de gemeente of wel? Toen zeg je, ja maar die... die <lacht> maar dat illustreert dus dat een coach ja. is een persoon met een persoonlijk contact en, en een gemeente is. Dus wat jij ja, zegt, wantrouwen en een abstract iets. Ja, ja van een is wantrouwen en ja. van coach van vertrouwen, <lacht> dus dat is natuurlijk wel een verschil. In het kader van het experiment is dit ergens ook wel een soort logisch dat dat gebeurt want je noemt het een experiment dus je noemt het anders dan normaal dus je benadrukt dat er uh, een andere wereld is en, ja. en dat is dan ook het, misschien wel het effect kan Wat het? Zou het weer normaal uh, bij, nogmaals, ik ben geen onderzoeker <laughs> maar, <laughs> ja, maar ja, dat is dus wel gelijk een bruggetje naar, naar een, nou, in ieder geval mijn vraag wanneer, het is een experiment, wanneer wordt het normaal? Ja. Nou ja, na het experiment moet dan het kabinet sluiten de participatiewet wordt aangepast. Tot op dit moment is de boodschap van het kabinet dat ze dat waarschijnlijk niet gaan doen. De staatssecretaris is wel aan het nadenken, de staatssecretaris van toen, nu is het een andere over deeltijdarbeid, of wellicht daar wat meer ruimte in de wet kan komen. Er hoeft waarschijnlijk de wetgeving niet te worden, voor te worden aangepast, maar in de manier van uitvoering kun je ook veel doen. En zeker die ruimte geven aan, aan gemeenten om de coaches op, hè, te instrueren op een andere manier te begeleiden. Die ruimte is er in de huidige wetgeving ja. ook al. Ja, dus dat, dat kan sowieso. En wordt dat wel het nieuwe normaal? Zeg, sorry? Ik zeg: wordt dat dan wel het nieuwe normaal om binnen die bestaande wet die coaches op een andere manier ruimte te geven? Ja, dat, dat is de hoop die, die, die wij hebben naar aanleiding van die uitkomsten. Um, ja, dat zal per gemeente verschillen. In Tilburg heb ik wel het gevoel dat dat aan de hand is. Ja. Oké, okay, dat, uh, dat is mooi. Um, ik kijk ook even naar de klok, want wij wij gaan het, uh, het einde van uh, deze zorgsalon uh, naderen. Um, nog een laatste, laatste opmerking, boodschap, uh, vraag, discussie. Ik begin even bij jou, Roland. Nou, het hoeft niet hoor. Maar... Ja, ja, ja, nee, ik wil nog wel uh, even terugkomen op één punt, rond die uh, vraag van uh, Frans Vlek was dat geloof ik, over die uitkomstmaat. Uh, of de uitkomst. Uh, uh, uit, uitstroom naar werk, ja. dat dat nou, is dat, moet je dat nou wel of niet doen? Nou, het, is een, het heeft gewoon ook met de financiën van de gemeente te maken. Maar wij zeggen daar, he, ons antwoord daarop is toch wel van monitor op die uitstroom. He, dat is iets anders dan sturen. He, want eigenlijk krijg je heel snel dat, dat de indicator en dan gaat iedereen daarop letten. Nee, dat moet je wel monitoren. Maar stuur op de kwaliteit van de professional. Daar ligt de sleutel. Want niet alles wat je doet, leidt. Hè, we zien nu bijvoorbeeld wat COVID kan doen, zomaar komt, we hebben helemaal geen controle over. En dat bepaalt heel veel van hoe dat nou wel of niet werkt. Nee, wat je hebt waar je als organisatie op kan sturen, is de kwaliteit van de professional. Dus doe dat en maak dat een lerend geheel. Dank, mooi. Um, ik ga even gewoon het rijtje. Uh, Jolan, had jij nog een? Punt? Nou ja, wat jij zegt, dat die, uh, professional, hè. de coaches, dat die uh, uh, goed uh, geïnstrueerd worden hoe ze, het, hoe ze het doen. En dat ze niet vooringenomen zijn, dat lijkt me heel belangrijk. En, en, en open blijven. Dat, niet denken van oh, dat weet ik, oh, dat was bij die vorige ook zo. Dus dat lijkt me, als je, Maar dat is gewoon een karaktereigenschap ook, denk ik, die je moet hebben. En empathisch. Dat is dingen die je volgens mij niet zo kan leren. En um, nog iets, maar dat weet ik niet meer. Um, nee, nee. zo Ja, ik, was wel heel, ik ben wel blij. Maar dit is in ieder geval belangrijk ja. natuurlijk. Uh, dat de coaches ja. Oh ja, nee. Dat als je uh, uh, de manier van nu uh, mensen begeleiden, dat lijkt dan langer te duren. Want je moet er nu heel veel tijd in besteden. Maar ik denk dat het veel efficiënter is voor, uh, voor de hele economie. Als mensen straks werk vinden wat bij hen past, dan blijven ze ook langer. Dat werk doen dan nu, maar net zoals ik, van één stomme baantje naar het andere ja. stom En heel weinig verdienen. Dus ik denk dat op, lang, veel op lange termijn dat het uh, heel de fijn is. Lange termijn uh, <laughs> positieve effecten heeft. Ja, aan. ja. Zowel voor jouw welzijn als voor de economie. Ja, geraakten. maar het duurt lang. Ja. Dus, uh, maar goed, dus, uh, Dat was jouw eerste opmerking. Vertrouwen opbouwen duurt lang, maar heeft wel effect. Ja. Had jij nog iets als laatste? Nee. Nee, ik, ja, ik heb alles gezegd. Heb alles gezegd. Nou, hartstikke fijn, hartstikke mooi. Ruud. Ja, wat ik, wat, mij, wat ik wel wil zeggen nog op het eind misschien is dat... Kijk, het gaat eigenlijk hier om het reintegratiebeleid. Uh, om mensen die uh, buiten werk staan, om die terug te leiden naar, naar werk wat bij hen past. Nou, dat laatste is al heel lastig, hè, want het blijkt dat in die bijstand ongeveer uh, 60 tot 70 procent... ...vindt alleen maar tijdelijke baantjes, vaak ook nog uitzendbaantjes die maar een paar uur per week of een paar uur per dag omvatten. En de mensen zelf willen anders, willen iets anders. Ze willen werk wat bij hen past en als, ze, ja, en als ze nog niet weten wat bij hen past, willen ze daarin begeleid worden om te achterhalen, om, om te kunnen nadenken over wat voor mogelijkheden ze zouden kunnen, kunnen hebben. En, dat, en die omkering van die vraag van wat, wat heb jij nodig, opdat jij straks in die arbeidsmarkt een zinvolle plek kunt vinden, die vraag moet, moet echt veel meer gesteld worden. En dat betekent een heel andere manier van denken over re-integratiebeleid. Niet, ja. niet alleen achter de broek zitten, dat voor sommigen best wel goed is en nodig, maar voor de meeste werkt dat dus niet. Dus dat betekent een ander re-integratiebeleid, meer gericht op de menselijke maat, meer gericht op de persoon, meer maatwerk. En ook in overleg met de werkgeverskant, eh, Roland doet er ook heel veel aan, kijken van wat voor mogelijkheden we kunnen creëren. Want ja, voor veel mensen zijn die, die banen die er nu zijn, die zijn gewoon niet haalbaar. Dank. Kijken naar kansen en mogelijkheden, is ja, de, de boodschap. Ja. Um, het, is, uh, het is tijd, dus ik uh, ga het afronden. Ik wil in ieder geval uh, de sprekers enorm bedanken. Jolan, Wannes, Roland, Ruud. Ik wil uh, Marielle ook uh, bedanken voor het uh, uh, meewerken in de chatfunctie, want dat is best ingewikkeld om dat allemaal uh, bij te houden. En ik wil vooral ook u als, uh, als publiek uh, danken voor uw vragen en de discussie. Uh, het was een mooie discussie volgens mij en uh, alle vertrouwen in, uh, in een mooie toekomst, zou ik zeggen. Als laatste, ik sluit dan af met uh, nou, u allen te bedanken en in ieder geval ook uitnodigen voor de volgende zorgsalons van Transo in 2021. Het algehele thema voor 2021 is de waardevolle professional. En onze uh, volgende zorgsalon, zet het vast in uw agenda, is op uh, 18 maart. Misschien live, maar waarschijnlijk uh, online. Dus... Uh, Oh, kijk, hier staan ze uh, staan alle vier al, alle, alle data opgenoemd. Dus in ieder geval tot 18 maart. Dank u wel.